Hey, Sintje. Kijk eens Sintje. Hé. Hey. Oh Sintje. Hé hey, Robin. Hé hey, Robin. Hé. Hey. Hé hey, Robin. Oh Brabbertje. Hé, hey, Brabantje, kom eens, kom eens. O, oh, Brabantje. O, oh, Bem Bem, kom maar, Bem Bem. O, oh, Masha. Sintje. Ik pak nog een woord al. Goed. Hé. Hey.